Zo, goedemorgen. Zoals uh, gewoonlijk lekker gelopen in het bos. Uh, Wederom met, uh, met Frans. En, uh, <laughs> yes. Het is gelukt. Es is gelungen. Vijf rondjes. Vijf rondjes. De eerste drie rondjes heb ik rustig met Frans meegelopen. Vorige week had ik al gezegd in een andere berichtje: zijn we te hard van, van stapel gegaan. Ik heb nu voorop gelopen. Het rondje hebben we wat rustig aan gedaan, de drie. Uiteindelijk, rondje vier, ben ik weer even alleen gelopen. De tempo iets omhoog gegooid. Voor mezelf. We zaten de eerste drie rondjes boven de 7 minuten per kilometer. Daarna ben ik alleen gaan lopen. Ik, het vierde rondje zat ik op 6 minuten 39, dacht ik. En het tweede rondje zat ik op 6 minuten 21, of het vijfde rondje eigenlijk, 6 minuten 21. Dus al met al goede vooruitgang geboekt. Het was, was lekker, het is goed, goed. Dit is het. Laat ik even gaan, gaan wegen. Even kijken wat het geworden is afgelopen week. Ik denk dat er niet zo heel erg veel af is. Ik heb gisteren een klein beetje gezondigd. Mijn zoon was thuis met een aantal vrienden. Die hadden later al wat, wat besteld. Bij een Turk of zo weet ik wat. En er was iemand die had een kapson besteld en die had hem niet helemaal op. Ik had gisteren toch uh, uh, een biertje op, dan wat jus had ik, ik, had, uh, jus, uh, had ik uh, gekregen, die jongens. En uh, ja, dan gaat het denk ik, ik ga toch, uh, toch de smaak overheersen en dan de geur van een lekkere kapsel Dus ik heb een half kapsel, opgegeten. En uh, ja, misschien dat dat wel de reden is waarom ik er nou die vijfde onder pak. <laughs> En die uh, daar rondje probeer eraf te lopen. Dat is natuurlijk niet goed eigenlijk, maar uh, we moeten ook niet, uh, niet te mieprecht doen. Niet te zijrecht, maar gewoon uh, rustig aan. Dan moet ook een beetje leven natuurlijk. Ik wil niet alleen maar uh, uh, iedere dag rekening moeten houden met, uh, met het eten. Ik wil, uh, ik wil ook af en toe een beetje lekker genieten. En uh, nou ja, dat, dat kan in, de, uh, in, dit, uh, in dit geval. Ik ga het uh, straks zien. Als ik dus straks ga even lekker op rechts gaan staan. Dan zullen we eens kijken of dat er uh, wat af is of niet. Vorige week was het ook maar uh, met 200 gram af. Maar ja, eraf is er af. Zeg eens dan wel eens. Oh Fransje, uh, die gaat snel. Ja. Oké. Okay. Ik ga nu even thuis wat oefeningen doen natuurlijk. En, uh, even wat uh, buisjeoefeningen. Ik weet dat de sportschool over zijn in uh, uh, ons in Graven uh, uh, op zondag is die eigenlijk niet open. Ik heb een sportabonnement waar ik eigenlijk 24-7 terecht kon, kan. Uh, maar volgens mij is de uh, sportzaal hier in Graven nog niet open. Dan zou ik eventueel naar naar uh, Wijchen moeten gaan de hoofdvestiging die is blijkbaar wel open op zondag. Uh, nu, normaal gesproken in de oude situatie was het zo dat ik gewoon zondagmorgen met de pas naar binnen kon. En dan kun je gewoon sporten en dan ga je gewoon naar buiten en dan is het klaar op het 4 en open was. Maar goed, door de welbekende regels is dat dus een NVT, oftewel niet van toepassing. Dus gaan we gewoon weer thuis wat dingetjes doen. Is ook goed lang ik maar even bezig ben, dan is het helemaal, uh, helemaal lekker, dan is het helemaal lekker. Dus met andere woorden, ik uh, ga even dag zeggen, uh, dit was mijn kort zondagpraatje weer. Ik ga ik daar even plaatsen en dan, uh, en dan uh, spreek ik jullie uh, waarschijnlijk, jullie zien uh, volgende week weer een nieuw zondagpraatje. Als je dit leuk vindt dat ik dat iedere zondag een beetje doe, dan eventjes een blauw duimpje omhoog even abonneren op mijn kanaal of op ons kanaal van Fabienne Samen en dan zie ik jullie de volgende week weer terug met de zondagpraat. Toppie!